Hé, hey, wat leuk dat je luistert. Wil jij ook een tafeltopper worden? Met deze oefening gaat het je helemaal lukken. Het enige dat je hoeft te doen, is te luisteren naar mijn stem en naar de tafels die ik opnoem. Als je deze oefening iedere dag beluistert, zul je gaan merken dat de tafels als vanzelf opgenomen worden in je hoofd. Om nooit meer te vergeten. Zodat je altijd en overal het antwoord weet op iedere tafel. Zelfs de moeilijke die je nog lastig vindt. En jij een echte tafeltopper wordt. Zullen we beginnen?